Ik ben Hans Kulk, begonnen met de muziek Ik vanuit meer ja, vijftiende al ik speelde gitaar, een beetje toetsen, slagwerk, basgitaar. Maar het is altijd een beetje meer in de buitenwereld geweest. En thuis zat ik altijd een beetje te experimenteren met band, uh, ja, band-echo's en dingetjes over elkaar opnemen met twee cassettendecks en dat soort dingen. En in 1982 kwam de eerste synthesizer uh, uh, in huis. En toen ben ik echt vol in de analoge klanksynthese techniek terechtgekomen. Ja, terwijl iedereen digitaal bezig was, bleef ik gewoon keihard doorgaan in de analoge techniek. Want dat heeft gewoon ja, iets het pakken gekregen. Dat vind ik mooi, is flexibel, direct werken. En dat geëmmer met die computers, dat vond ik totaal niet interessant. We zijn hier in de Willem II-studio's voor elektronische muziek in Den Bosch. We zijn onderdeel van de Stichting Muziek en Beeldende Kunst. En we hebben hier dan sinds 2015 twee studio's voor elektronische muziek speciaal met analoge apparatuur. Bij analoge techniek kan je direct luisteren en draaien aan dingen. En je weet op een gegeven moment gevoelsmatig waar een bepaalde knop zit, waar je moet zijn. Ik vergelijk dat met uh, muzici van akoestische instrumenten die hebben op een gegeven moment spiergeheugen, muscle memory. Dus die, kunnen gewoon, die weten gewoon, bam, daar zit die toon, bam, daar zit die toon. Dat kan je ook ontwikkelen met, dit, met deze apparatuur. Het begin van de elektronische muziek moet je terugzien als een, de behoefte om totale controle te hebben over de klank, over het klankverloop. En dat kon met de apparatuur die eh, beschikbaar was... waarin de bandrecorder een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Begin jaren 50 moet je zeggen... dan heeft de Belgische componist Karel Goeivaarts het idee om... met sinus tonen die geen kleuren hebben, geen harmonische hebben... om daar met die sinus tonen ...meerdere klankcombinaties te maken, die op te nemen op band. En dat uh, te knippen en om te keren en, en daarmee uh, muziekstukken te maken. En uh, ja, zo gaat men langzamerhand uh, die, die, die elektronische muziek ontwikkelen. Herbert Eimer, Stockhausen, kuning, was er in Milaan uiteindelijk een bela heel belangrijke studio opgericht... ...door Berio en Moderna, Phonologia. Ook onderdeel van een radiostation, een RAI namelijk. Uh, in Engeland had je de BBC Radiofonic Workshop, waar veel vrouwelijke componisten werkten die later uh, pas de waardering hebben gekregen. En in Nederland is de oorsprong eigenlijk uh, te vinden in de Philips Natlab, uh, met die kraaimakers onder andere. Nou, wat heel uniek aan deze plek is, is natuurlijk, is dat het, het is geen museum is. Absoluut geen museum. Ik zie het ook niet als een collectie, ik ben geen verzamelaar. Het gaat om levend erfgoed, wat gewoon in stand wordt gehouden door fantastische technici die voor ons werken. In eerste instantie altijd heel goed om te beseffen dat analoog niet synoniem is met ouderwets. Je moet er aan zitten, je mag er aan zitten, je moet er aan zitten in plaats van dat het uitstaat, uh, staat uh, te verstoffen achter een glas. Mensen kunnen het niet horen, kunnen het niet aanraken en het is ook gewoon helemaal niet goed voor die apparatuur. Die apparatuur moet gewoon aan de gang blijven en uh, dat kunnen we hier doen en iedereen kan ervan genieten.